Welkom allemaal bij De Vrijstaat. De Vrijstaat is een kunstwerkplaats voor kinderen. We hebben nu een super gave expositie over robots... en hoe je met deze robots samen kan werken, spelen en leven. Deze expositie is ingericht door Setup en Casper de Jong. We staan hierboven in het, in het robotmuseum... waar kinderen aan de slag gaan met verschillende robots. Um... En eigenlijk constant spelenderwijs leren over robots. Wat ze doen, wat robots eigenlijk zijn en um, ja, wat we later met ze kunnen gaan doen, bijvoorbeeld. Wat is eigenlijk een robot? En kinderen beginnen eigenlijk altijd, ja dat is een, een machine die op een mens lijkt. Oké, okay, dus het is een machine, maar wanneer is het een machine en wanneer is het een robot? Nou, toch wel als op een mens lijkt, oké. Okay. En dan haal ik eigenlijk voorbeelden aan van wat mensen als robots zien die geen menselijke trekjes hebben. Of maar een paar. En dan is dit dan een robot. Ja... Ja, dat is nog wel een robot. Dit is een robotarm en die kan allemaal dingen maken. En dat is handig, want dan maakt hij alles gelijk. En, zo. en als mensen doen, dan komt soms iets net niet gelijk. En dat is handig. En mijn doel was om hier juist kinderen ergens mee bezig te laten zijn. Om die robots te laten ervaren, om alles aan te raken. Je mag er alles slopen. Je mag huishoudapparatuur uit elkaar trekken en nieuwe robots van maken. Dus dat de, de hoofdfocus niet ligt op van, je gaat wat leren, maar je gaat gewoon een hele leuke middag hebben en hé, hey, je hebt er nog wat van geleerd. Top man. Ik ben Kasper en ik heb daarnet een onderwaterrobot gebouwd. Dat is een filmcamera en hier kan je zien wat hij filmt op deze grote computer. Dit kunnen we misschien nog wel gebruiken. Hier was een uh, kampioen van schaken, was uh, verslagen door een robot. En dat is natuurlijk heel cool, omdat het wel een kampioen is. En dan worden de robots ook veel slimmer. En dit is mijn oude smartphone. Die vertelt een verhaaltje over mij en over zichzelf. Over dat ze zich eigenlijk nu toch wel gebruikt voelt. Dat ze dacht dat met mij sliep. ...maar dat ze gewoon gereduceerd werd tot een, uh, tot een wekker. Dat ik haar gewoon als, uh, weet je, ze mocht mee op vakantie... ...maar eigenlijk omdat het gewoon handig is om een camera bij je te hebben. Dus dat hele menselijk wordt gewoon gereduceerd tot een gebruiksvoorwerp. Hier kunnen ze dan uh, hun eigen robot maken en hun eigen uh, of robot weer in elkaar zetten. eigen robot kleien, smartphone en een robot maken. Dus je bent bezig met het beeld wat je hebt van een robot om dat weer om te zetten naar een, een product. En we vragen dus ook wat hij wat kan en wat hij moet kunnen voordat ze um, beginnen te bouwen. Dat dus is echt een prototype mee van een robot dat ze graag zouden willen hebben. Dus uh, is de robot, Misschien kan die je kamer wel opruimen. Als de robots alles zouden overnemen, dan zouden ze de stomme dingen misschien wel overnemen, maar. Als je alle stomme dingen niet meer hoeft te doen, dan zijn de leuke dingen misschien ook wel helemaal niet meer leuk. Omdat je dan niet meer kunt vergelijken. En mensen zijn daar bang voor, maar ik vind het juist interessant om te kijken. Ik geloof daar niet in dat ze ons gaan overnemen. Ik geloof daarin dat we daarmee samen gaan werken. En als je daarop voorbereid bent en je daar zelf op voorbereidt, dan sta je er ook heel anders tegenover. En ik vind het, die angst van mensen vind ik heel interessant. Maar mensen die er te positief in staan, vind ik ook weer interessant om daar te vertellen dat er heel veel... Um, ja, toch wel wel minpunten nog aan zitten.